En welkom bij deze volgende... Deze dames zitten allemaal... Ik zag jullie blijven zitten! We gaan een bijzondere sessie meemaken over een heel bijzonder thema. Het gaat namelijk over het verlies van je tweelinghelft. ik had daar ik nooit bij stilgestaan. Het is iets denk ik heel bijzonders. Nu zijn we denk ik... Het is een thema dat jullie in ieder geval bezighoudt. Nou, ik ben heel blij dat je bent aan. Ja, ik heb er 44 jaar over gedaan. Voordat ik eindelijk door had en begrepen waarom ik de dingen deed. Zoals ik ze deed en waarom ik ook dacht wat ik al dacht. En, ik heb mijn hele leven eigenlijk een soort innerlijke onrust gevoeld waardoor ik, waarvan ik eigenlijk niet begreep waarom ik die nou vandaan. Daarnaast, mijn hele leven ben ik altijd op zoek geweest. en Dat heeft zich uit. in boeken die ik kocht, cursussen die ik deed, workshops. Nou ja, noem maar om. Ik bleef maar zoeken. Uh, zwak zijn, dat kwam eigenlijk niet in mijn woordenboek voor. Ik wil eigenlijk altijd de sterkste zijn en opgeven. Dat was helemaal geen optie voor mij. Ik ging door tot het eind van het liefst zelfs nog overheen, over het randje. Uh, kwetsbaar opstellen, nee. Dat het moest de sterkste, de slimste en alles zijn. Dus uh, ik wist altijd alles beter, maar man zal zeggen dat ik nog steeds alles beter weet. Daar zijn mijn mening wel eens over verdeeld. Ik voel me eigenlijk altijd one of the guys. En dat komt mijn tweede kant, is van een andere geslacht geweest. En vrouwen. Ik, ik begrijp ze niet. Ik, uh, ik had weinig met vrouwenroepjes, we voelden me veel meer. Ja, eigenlijk lekker tussen de mannen. Grenzen had ik heel veel moeite mee. Ik, ik voelde mijn eigen grenzen niet goed. De grenzen van anderen kon ik ook niet goed voelen, waardoor ik voortdurend ja, over grenzen heen ging. Met gevolg dat ik uiteindelijk bij mezelf ook een burn-out En doordat ik die grenzen niet voelde, heb ik heel vaak gewoon in mijn leven gespeeld. Ik ben doorgegaan en nee, ik voelde me. Hoewel ik heel gevoelig ben en heel intuïtief, ben ik gedurende mijn leven met mijn ratio eigenlijk boven mijn gevoel gaan plaatsen. Ik wil alles begrijpen, liefde wetenschappelijk kunnen verklaren en nou ja, testen, dat soort dingen allemaal. Ik was ontzettend goed in tien dingen tegelijk. En ik leefde eigenlijk voor twee. Ik kon alles voor twee doen. Ik had zelfs voor twee. En tegenwoordig kan ik dat helaas niet meer. Dus dat is wel jammer dat dat voorbij is. Um, controle en perfectie. Ja, ik zei net tegen een van mijn helpers, dat heb ik losgelaten. Nou ja, voor een groot deel heb ik het losgelaten. Maar um, daar was ik wel heel goed in. Ik was echt een control freak en alles moest perfect zijn. En ik wilde het liefst altijd overal boven staan en overzicht hebben. En ik vind het fijn dat ik hier ook op mijn podium zaal Dan kan ik de zaal wel overzien. Dan kan ik ook zien dat er iemand binnenkomt, maar kan ook zien of er iets gebeurt met iemand. Dus. En ja, of hoe ik het wend verkeerd, ik ben een geboren leider, maar eigenlijk wil ik dat het liefst met iemand. Naast me. Want eigenlijk wil ik dingen altijd zeker als iets nieuws, wil ik het samen doen. Maar hoe meer dat dan gaat, dan zet ik diegene eigenlijk zonder pardon aan de kant. Bedankt ziens en uh, nou ja, daar is schat van de deur. Dus heel asociaal. Um, zichtbaar en onzichtbaar willen zijn. Er is een deel in mij wat heel graag zichtbaar wil zijn, en er is een deel wat altijd heel erg graag onzichtbaar wilde zijn. Um, het was ontzettend lastig eigenlijk. Dus zowel op het podium staan als in de communicen. En die hele lijst met kenmerken die jullie uitgedeeld hebben gekregen, die kon ik eigenlijk ook bijna allemaal aan. 70 tot 80 procent van de alleen geboren tweelingen geven aan dat ze iemand missen. Daarnaast hebben ze moeite met kritiek en zijn ze bang voor afwijzing. En kritiek zien ze altijd als een persoonlijke afwijzing. Dus op het moment dat je kritiek geeft op hun handelen, zien ze dat als een persoonlijke kritiek. Ook zij zijn hun hele leven te zoekende geweest en hebben geen idee waarnaar ze zoeken. En daarnaast voelen ze zich altijd alleen. En, net zoals ik eigenlijk, gebruiken ze nog niet eens de helft van hun volledige potentieel. Ze weten vaak dat ze veel meer kunnen, maar ze Mijn naam is Anneke Reewijf en ik dagelijks leven begeleid ik alleen geboren tweelingen, zowel individueel als ook in groepsverband. En de komende, ik weet het niet, ik schat, twaalf minuten neem ik jullie mee in de wereld van alleen geboren tweelingen. Wat is nu precies een alleen geboren tweeling? Een leeggeboren tweeling is iemand die in de baarmoeder al getuige is geweest van het overlijden van één of meer uh, ja, zielen. En dat kan zijn in een heel vroeg stadium, dus echt in de eerste paar weken, maar dat kan ook zijn rond de geboorte. Dus, uh, en zelfs na de geboorte. Hoe je het bent tolkeert, het is eigenlijk altijd traumatisch voor degene die geboren wordt. En dat treft ongeveer 10% van de bevolking. Dat betekent dat 90% van de mensheid eigenlijk geen weet heeft wat deze mensen meegemaakt hebben. En dat zich ook bijna niet kunnen voorstellen hoe deze mensen in het leven staan. Nou, wat mij betreft is dat echt nu een tijd voor verandering en bewustwording dat dit, dit onderwerp en dit nou ja, fenomeen eigenlijk zichtbaar mag worden. Dus, op het moment dat een kindje overlijdt in het laatste trimester, dan is iedereen ervan op de hoogte bedoeld dat dat kindje is al lang door de moeder zelf, echo's of wat dan ook. Dus dan weten we daarvan. Uh, het is wel zo dat vaak de kenmerken die erbij horen, dat die niet uh, bekend zijn bij ouders en, en artsen. Maar op het moment dat een, een, een kindje, of eigenlijk een bevruchte eicel, heb je het soms over, een, een embryo, een foetus, uh, in de eerste of de tweede trimester overlijdt, dan is de moeder, en of artsen, die hebben er helemaal geen weet van. Er zijn vaak ook nog helemaal geen echo's gemaakt, want dus is dat kindje dus al overleden. Ja, want die is 9 10 keer niet bekend. En wat ik eigenlijk altijd tegen moeders zeg: Alsjeblieft, voel je je niet schuldig. Uh, je kan er niks aan doen. Tenzij je echt met opzet geprobeerd hebt, natuurlijk, om je zwangerschap af te breken. Maar dat is vaak gewoon niet het geval. Dit kindje overlijdt. En ja, mogelijke oorzaken zijn: er kan een probleem zijn met de innesteling. Dat, dat een vruchte ijs gewoon geen goed plekje kan vinden. Uh, maar ook de placenta of de kan iets mis mee zijn, waardoor er gewoon geen, geen kans van leven verder is. Er kunnen genetische afwijkingen zijn, bijvoorbeeld ook fysieke afwijkingen. Op het moment dat er iets mis is met vitale organen, longen, hersenen, uh, de ruggenmerk dat zich niet goed sluit, ja dan is zo'n kindje niet levensvatbaar. Op het moment dat er sprake is van IVF uh, en er meerdere eicellen bevrucht worden, kan het zijn dat er maar enkele teruggezet worden of wel meerdere en dat er ook maar eentje geboren wordt. En kinderen die, uh, uh, oudere kinderen, al die die we ter wereld zijn gekomen met de hulp van de IVF, die hebben eigenlijk dezelfde kenmerken die uh, ook bij alleen gewoon tweelingen En hoe hard het ook klinkt, het is ook een beetje de recht van de sterkste. Ik weet niet of je wel eens een nest met, met uh, vogeltjes gezien hebt. Uh, er is altijd eentje die heeft de, de, de grootste mond en die krijgt het meeste eten. Ja, en die drukt de kleintjes aan de kant en uiteindelijk zelfs uh, worden die uit het nest gekieperd. Ge en dat gebeurt helaas ook bij tweelingen. Ja, dus. En wat ik vaak tegenkom in, uh, in opstellingen is dat het ook een spirituele ja, oorzaak, reden heeft. Zielen die besluiten naar de aarde terug te komen. en dat niet alleen willen doen, om wat voor reden dan ook. en eigenlijk als het ware één of meer de helpers krijgen. En, uh, op zielsniveau, ligt gewoon de afspraak. jij gaat alleen, wij gaan een stukje mee, maar we gaan weer terug. Dus, uh, dus op fysiek niveau. Uh, is het nooit de bedoeling geweest dat die ander al geboren wordt. Maar goed, hoe je het ook bent, verkeerd. degene die niet geboren wordt, die wordt gemist door degene die wel ter wereld komt. Uh, daar De op. tweeling die heeft bepaalde, uh, ik ben er uit, het, het gebeuren, het trauma heeft effect op je, op, je, op je hele stresssysteem. We weten allemaal tegenwoordig ook wel, uh, op het moment dat je in een spannende situatie bent, dan kun je op twee manieren eigenlijk reageren. Je kunt vechten of je kan vluchten. Uh, in een barmoeder kun je vluchten. Vechten kan wel. Sommige alleengeboren tweelingen moeten ook vechten. Die hebben ook gevochten voor hun leven. Opdat er op een bepaald moment dat die ander overlijdt, toxische stoffen vrij Dus die hebben ook in hun leven nog een vechtersmentaliteit. Maar de meeste alleengeboren tweelingen hebben op dat moment een reactie gehad. Dat is een een reactie. Die, die zijn bevroren. Die, dat er, er gebeurt iets voor je neus die ander overlijdt en je vriestaken. Je kunt het vergelijken met een soldaat in de oorlogstijd. Uh, op het moment dat een, de, je maat eigenlijk naast je doodgeschoten wordt, en zelf raak je ook gewond en je komt op een, uh, een bankaart recht, je komt vast te liggen, je hele systeem heeft nog steeds zoiets van ik moet vechten, ik moet vechten, ik vluchten, dus al die stresshormonen gaan door je lijf, je ligt vast en op dat moment ontwikkelen ze al een posttraumatisch stresssyndroom. En dat is precies ook wat ik zie bij alleen geboren tweelingen, is dat die de kenmerken vertonen ook die bij een posttraumatisch stresssyndroom uh, horen. Baby's die kunnen op twee manieren in de wieg liggen. Of ze liggen heel lief te staren naar het plafond, en iedereen zegt: Het is toch zo makkelijk, kind, huilt nooit. En ligt maar te staren. Nou, dat kan dus zijn dat als het een alleen geboortewedeling is, dat hij dus in een soort van shock eigenlijk ligt. Of het worden huilbaby's, dus we missen die anders. En intens verdrietig. Aan en de ene kant willen ze vastgehouden worden, maar toch weer niet. Dus nou, ze, ze voelen zich gewoon lekker. Wat je ziet is dat ze eigenlijk hun hele leven het trauma wat in de baarmoeder is gebeurd herhalen. Zowel in het normale dagelijks leven, maar ook in stressvolle situaties, zie je dat ze op dezelfde manier reageren. En ze hebben ook als een ware een eigen wereldje waar ze in zitten. Een soort, ja, je zou kunnen zeggen, een droomwereldje en een eigen bubbel. En op het moment dat de situatie voor hun uh, schijnbaar levensbedreigend wordt, het hoeft niet echt levensbedreigend te zijn, maar het voelt voor hun levensbedreigend, dan zie je dat ze op dezelfde manier gaan reageren als in de baarmoeder. Dus stel, uh, jij staat als negen bol tweeling in een lift met iemand, de lift staat stil en diegene naast je die krijgt een hartinfarct en die valt dood neer, dan kun je op dat moment waarschijnlijk niet meer goed rationeel denken, wat moet ik doen, oh ja, ik moet hartmassage geven. Nee, je reageert dan op dezelfde manier als in die baarmoeder. Dus waarschijnlijk duik je in de hoek in een... In een Misschien is het dus eigenlijk weer een shock. Dus wat je ziet is dat het eigenlijk een herhaling is als een soort langspeelplaat die vast zit in, in de groef. Vroeger, de mensen die volgens mij kennen we al dan een kras had en dan bleef die maar hangen op hetzelfde stukje. Dus een hele leven herhalen is eigenlijk een trauma maar iedere keer weer en weer en weer. Dat zie je ook in relaties terugkomen. Dus de uitdaging is om daar echt wakker te worden, zodat je dus het liedje verder kunt spelen. Terwijl ze dus dat trauma eigenlijk hun hele leven herhalen, zijn ze zo ontzettend op zoek naar hoe het was. En dat was een situatie van één zijn, onvoorwaardelijke liefde, samen willen versmelten. Ja, gewoon heerlijk. Je kan het vergelijken met een verliefdheid. Op het moment dat je heftig verliefd bent, wil je maar één ding met je partner en 24-7 gewoon in elkaars armen liggen. En die onvoorwaardelijke liefde, die zoeken ze dus hun hele leven in iemand anders. En nou, die vind je niet. Die persoon die is niet die tweede helft liefde. Dus de uitdaging ligt hem in die liefde in jezelf te vinden en om weer één te worden met jezelf. En daarbij is ook um, de meeste alle zijn heel hard voor zichzelf. Dus ik zeg ook wat ze mogen zachter worden en milder. Er zijn ook verschillen tussen 1, 2 en meer. Eigenlijk jullie hebben een hele lijst met kenmerken gekregen die heb ik op papier gezet. Want dat scheelt hele tijd. Er zijn wel een aantal kenmerken die specifiek zijn voor één uh, eigen tweelingen. Eén eigen tweelingen hebben echt het gevoel alsof ze een helft van zichzelf missen. Alsof ze echt maar voor de helft op aarde zijn. Twee eigen tweelingen hebben uh, eigenlijk altijd een schuldgevoel. Die voelen zich schuldig over van alles en nog wat. En stel, jij bent een lege bol tweeling, jij zit hier op de eerste rij. En daardoor kan die dame achterin dus hier niet zitten. En dan zou jij je daar schuldig over kunnen voelen. Het is irrationeel, maar zo kan dat werken. En meer eigen tweelingen die zijn heel erg goed van de, groep, van de groepen bij elkaar houden om te organiseren. Dus. Uh, ze vertonen eigenlijk allemaal ook een tegenstrijdigheid in het leven. Aan de ene kant vechten ze voor het leven en willen ze hier graag zijn en tegelijkertijd verlangen naar de dood. En die tegenstrijdigheid uitzicht eigenlijk op verschillende manieren. Uh, het kan zijn dat ze heel erg slecht voor zichzelf zorgen. Um, ze kunnen zich verliezen in drank, drugs, werk, <kijntje> 60 uur, 7 uur, 80 uur werken in de week. Dat zijn geen, geen gekke voorbeelden. En voeding. Sommigen overeten zichzelf, anderen eten, eten zo weinig dat ze gewoon richting de dood afglijden, maar dan weer net niet. Dus het is voortdurend op dat, dat randje eigenlijk van leven en dood. Goed. Allemaal hele zware dingen, maar wat even nu eigenlijk ook op? Nou, omdat je meerdere lijntjes hebt met boven. Zie je dat, dat deze mensen ook behoorlijk sensitief zijn, ze dus zijn echt hoogsensitief. Uh, het zijn pioniers in het leven, juist omdat ze dus altijd op zoek zijn, uh, vinden ze dus ook dingen waar ze niet naar op zoek waren. Maar dus krijgen ze een, ja, een fijne gevoeligheid voor nieuwe dingen. De ontzettend creatief, ik, ik heb echt gedichten voorbij zien komen, uh, liedjes, schilderingen, wat dan al niet meer. Mensen zijn ongelooflijk empathisch, ze voelen heel goed aan uh, hoe een ander, uh, ander zich voelt. En ja, je hebt tegenwoordig natuurlijk dat etiket Nieuwe Tijdskinderen en heel veel Nieuwe Tijdskinderen vertonen ook de kenmerken die horen bij de Legerbord training. Dus je kunt je afvragen van oh, um, ja, misschien zijn dat toch ook allemaal een training. Dus... Is alles wat ik hier genoemd heb herkenbaar voor je en zijn er geen jeugdtrauma's of andere oorzaken te noemen waarvan je zegt van die kan ik daar aan linken, dan zou het heel goed kunnen zijn dat ook jij een Legerbord training training de... Ik zou je willen aanraden, alsjeblieft doe er iets mee, blijf er niet mee rondlopen. Vandaag kun je me gewoon aanspreken. Ik, uh, ik loop hier uh, nog de hele dag uh, rond. En uh, ik heb uh, mijn eerste boek bij me, die is zometeen buiten dus uh, te koop. Ik heb twee lieve mensen die me daarbij willen helpen. Ik sta dan zelf zometeen ook nog buiten, dus dan kun je me nog vragen stellen, want ik ben bijna door de tijd heen. Wil je nog even over nadenken? Je kan ook heel veel informatie nog op de website uh, vinden. Je kan me altijd mailen. Dus, uh, ik wil je heel erg hartelijk dank voor je aandacht. En nogmaals, heb je vragen? zo